Zo. Dus. dus, zoals ik al gezegd heb, uh, ga ik jullie nu leren jong Je Hier zou je gaan me helpen. Huh? Ja. Zo. We pakken één balkje in onze handen, zo, in onze rechterhand. In onze rechterhand. Ja? Heb je het? En we gooien dat van de ene hand in het ander. Zijn gezichtshoogte zo. Probeer er niet naar te kijken. No. elbogen zo. zo tegen je zij. elbogen tegen de zij. maar je van de ene hand in de andere. Zo. Moet je misschien een betere balken hebben. Oké, okay. ik zal je een bal geven. Blijf staan, blijf staan. Ik geef het die rode een balje. Zo, dan gaan we van één hand in de ander. Niet te hoog, juist gezichtshoogte. Kijk goed naar de bal, volgt de bal mee. Hij is Mijn hand. Zo, goed. Hier is je gezicht. Dat oranje doekje, zo, pak zo, kijk. Doekjes neem je zo, even die ballen hier zo afhoefelen. Toekjes neemt je zo vast, en dan pak je in het midden van het toekje. Zo, en eerst, Goed. Ja? Oké. Okay. Zo. Ja. Kijk nu goed, hè. Dan gooi je één omhoog naar hier, en dan gooi je omhoog naar daar. Ja? Zo. Ja. Eén naar daar, en het andere naar daar. En dan pakken. Oké. Okay. Goed zo. Oh. Kijk nu goed, hè. Dus je kunt ook zo gooien, ik gooi het een en moog en die gooi ik eronder in. Ja, we, we wachten lang hè? We wachten lang, kijk, gooi. Dan, als die naar beneden komt, gooi ik de andere hè? En dan gooi ik de andere terug. En dan de andere zo, die zo. Oké, okay, ja, laat je zien hier, kom. Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, ja, dat is goed. zo, zo, Nu pakken we drie doekjes. Ik voilà. nu twee in de linkerhand. Ja, twee in uw rechterhand. Dat kan ik juist niet. Dan pak dan twee in de linkerhand. Zal ook links beginnen. Voor de mensen die rechts zijn, die pakken eigenlijk twee balkjes: de bruine en de gele. De groene en de gele in het, uh, het rechterhand. De oranje pak je in, uh, in de andere hand. En met die andere. Nee, het is gegooid dus naar deze, booi ik naar daar. En deze, gooi ik naar daar. Want hebben heb je een vierkant. Want dat is een driehoek. Dat Dat weten we. Dus dat gooi ik naar die hoek, dan naar die ook, en dan naar die hoek, en dan naar die hoek, en dan naar hoek. En dat is overgetrokken. Oké. Oké. Zo. van krijgen. Is er go? Zo, goed. Voilà. En nu, nu gaan we het trucje doen. Hè? Zo. Gewoon een gemakke... we gaan beginnen, maar gemakkelijk. Tricks. Goed? Ja? Zo. Zo. Lukt het? Nee, pak die pak die ballen. Hier. In één hand. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Je hij een baller? Jij, jij begint met twee ballen te jongleren. Ja? En ja, doe maar. Help en ik gooi er dan ander bij. Dat gaat zo dus niet, hè?